Geef aan mijn uitspraken gehoor. Veel mensen vragen mij hoe zij Gods woord kunnen bestuderen. Hier zijn vier nuttige tips. 1. Maak doelbewust tijd vrij. Ik heb smorgens een afspraak met God, maar als dat jou niet lukt, vind dan een tijdstip dat het wel lukt. Zelfs al is het niet iedere dag. Start gewoon en je zult zien wat een positieve vrucht deze tijd in je leven oplevert. 2. Bereid jezelf voor op je Bijbelstudie. Kies een plek waar je graag bent, een kamer in je huis waar je alleen kunt zijn. 3. Heb al je materialen beschikbaar. Je wilt natuurlijk je Bijbel bij de hand hebben, een Bijbels woordenboek, misschien een concordantie, pen en papier... Op die manier ben je voorbereid om gerelateerde bijbelgedeelten erop na te slaan of om iets op te schrijven. 4. Bereid je hart voor. Praat met God over de dingen die je misschien moet beleiden en start je studietijd vredig, zonder dat iets je blokkeert om inzicht uit Gods woord te ontvangen. Neem de tijd om het woord te bestuderen, omdat er kracht in is... om je leven te veranderen en de persoon te worden die God wil dat je bent. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, in mijn hart verlang ik ernaar om tijd apart te zetten om uw woord te bestuderen. Leer mij hoe ik dagelijks uw waarheid kan begrijpen en mee kan instemmen...